vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb niet zo best geslapen, maar ja, boeien. We gaan vandaag naar Black Trousers, oftewel zwarte broek. Band meets choir. Alleen, dit is een oefensessie. Oh sorry hoor. Ik zal jullie, uh, als ik uh, ga aankleden en douchen en zo, zal ik jullie vast wat uh, beelden laten zien van de vorige oefensessie en van de vorige Band Meets Choir. Run, run, crawled, crawled, sailed, dit was een van mijn favoriete nummers. En dan was dit nog maar een heel klein gedeelte van het koor. Zo, nou met dat nummer heb ik het dus al gelijk niet droog gehouden. Dat is echt erg. Dat, dat voelt zo geweldig gaaf. En ik wil even bijvermelden dat dit een club is die normaal niet samen zingt. Dus het is echt een bij elkaar geraapt... Ja, ik zou haast zeggen bij elkaar geraapt zootje, maar dat is het niet. Want het klinkt echt al helemaal geweldig. Ja, normaal. Ja. Ik heb... Volgens mij het wel lekker. Ik heb het zelfs als jij, ik vond het vond ook niet normaal zo goed gegaan. <lacht> Wij zijn vandaag in de Basiliek in Venenaal. En wat komen we hier doen? Band meet Squire. Ja, ik vind het echt top dat jullie dit georganiseerd hebben. Ook voor de stichting, want daar zijn jullie ook bij betrokken. Ik ben zelfs bij de oprichting betrokken. Mijn nicht vroeg mij uh, vijf jaar geleden van ik heb een idee. Ik wil een uh, vaarverwenweek voor vrouwen met borstkanker organiseren en die het financieel heel zwaar hebben. En dat is uiteindelijk het goede doel waarvoor we hier ook staan. Een heel gaaf evenement met zingen, Band Meets choir en uh, daar willen we een deel van uh, aan samenvaren schenken. Om tien uur neemt het koor plaats op het uh, prachtige podium achter ons. En ja, dan gaan we alle nummers uh, langzamerhand uh, doornemen totdat de dirigent zegt van en nu is het helemaal oké, okay, door naar de volgende. Ja. Tussen de middag lunchen we lekker met z'n allen, dan smiddags middags weer door. Aan het eind van de middag een generale repetitie. En dan gaan we lekker eten s'avonds en rond 8 uur komen de bezoekers. Ja. En dan uh, gaan we de grote show geven. Gaat het dak eraf? gaan het dak eraf, ja. dat is wel de bedoeling. Ja. Dit jaar hier in Veenendaal, volgend jaar in de Zingo. Nou, nee, dat weet ik niet. Uh, nee, ik vind het een waanzinnige locatie zelf. Er kan uiteindelijk nog veel meer bij. We kunnen het hier nog groter doen, dus volgend jaar zeker weer. Ik zei dus dat ik uh, ondertussen ging uh, opruimen en schoonmaken, Maya. Mijn stofzuigerzak is vol en ik heb geen nieuwe. Lekker geregeld. Maar uh, voordat ik ga, was ik nog even aan het kijken naar de vorige Band Meet Choir. Superleuk. Jullie hebben het net een beetje kunnen zien en kunnen proeven de sfeer. Het is echt fantastisch. Maar nu is het de oefensessie, dus ik ga gauw de auto in en een stukje rijden. Oh, en uh, die fles neem ik weer mee hè. Band Meet Choir. Drijven. Goh, wacht even. Oh, wat een mooie dag om binnen te gaan zingen. En onderweg kan ik nog een beetje oefenen natuurlijk, hè? Oh, we gaan niet rennen. dan ga ik de sfeer proeven hoe het is om dit met z'n allen te zingen. Want nu hoor je alleen maar de soprane. Uh, of tenminste de toonhoogte. Nee, we we maar straks we gaan, we gaan, gaan we alles uh, bij elkaar horen. Nou, dat wordt wel hoor. Oh. Sla rechtsaf naar de Eendrachtstraat en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Oh, 50 meter afges... Oh, dat kan helemaal niet. 300 meter, sla linksaf naar de Vossenweg. Ja! jongen, jonge, moet ik echt... Ik ga, ik ga hier parkeren maar dan. Ja, het is niet anders jongens. En een stukje lopen. Nou, het was even een stukje omrijden, maar het is gelukt. Ik ben gewoon via de andere kant erin gegaan, als het allemaal dicht is. Daar trekken wij ons niks van aan. En nou naar binnen. Ja hoor, daar zijn ze weer allemaal. Maar leuk. Hey! Daar zijn ze weer! Ja, alles wordt vastgelegd. Voor het nageslacht. Vind je dat nodig? Hallo! Daar zijn we weer. Je hebt zelf je promo-shirt aan mij. Ja joh, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Ja, dat had ik ook. Hey, hallo. Hallo. Zie je er goed uit? Hallo. Oh, oh ja, hier was ik de vorige keer ook. Geef hem een flesje water vullen voordat we gaan beginnen. Goedemorgen en van harte welkom. Uh, voor wie ons nog niet kent, hermaakt en. Belinda. mensen die, uh, nou, oh. ja, Sommige mensen halen onze namen vaak door elkaar, denk ik hè, met op. Belinda vinden we allemaal heel niet erg, luisteren we allebei oh, naar. En wil je tot halle zeggen altijd kijk Herma is de haven hoog. Tears come straight down your face Cause you lose know something in controversy. When you love someone, but it goes to waste. What could be? Dat is makkelijk, hè? Als mensen dan weer ja. kijken, dan kunnen we een beetje. Ja. Oh, jij bent er. Die ja, ik het. Open. Hé, he, he. dat was lekker. Nu even van het lekkere weer genieten, want. Uh, dit is natuurlijk fantastisch. En. Morgen. Morgen ga ik glazen sieraden maken. Nou ja, sieraden, dat is te optimistisch. Ik ga er maar één maken. Maar dat zien jullie volgende week. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En uh, abonneer even op mijn kanaal, want dan mis je niks. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doedels.